Dan de minister te bedanken voor de antwoorden en de Kamervoorzitter van deze avond. Het was een lange avond, maar het is met u altijd gezellig. Ja, ah, dat mag ik graag En we hoor. kunnen altijd uh, wel een beetje lachen op. Ja, zo. laten we het niet te serieus nemen om Dat ik <laughs> Zeker niet in deze bittere politieke tijden. Nee, het zijn zware tijden. Want er is veel gebeurd, Volgens hè? Zo. Hebben we dat meegekregen? Ja, ik zag het wel voorbijkomen. We hebben een appje gekregen misschien. Dus, ja. uh, ik had een appje gekregen, maar ja. ik moet het nog even lezen. Ja, dus, dan, uh, moeten we, dan moeten we gewoon even de tijd. Het is een lang verhaal. Ik, ja, praat nog ja. al, ik praat er nog wel even ja, bij. Was het wel een beetje positief voor BBB? Of, nou, dat, dat, kan dat, kan ik ga, dat is mond ontgaan, ontgaan. Dat zijn ja. de details nog Oké, okay, nou, ik ga het lezen vanavond. Ik schors vier minuten en dan gaan we luisteren naar de minister. En dan breien we er een eind aan.